De resultaten van de toepassing van NSP-producten Progressieve bijziendheid bij een tiener Progressieve bijziendheid is een wereldwijd probleem. Dit artikel geeft het aantal studenten met bijziendheid weer. In 2019 waren er 44,6% van de bijziende studenten. In 2020 zijn dat er al meer dan 55%. Vandaag wil ik je vertellen over het resultaat bij een tiener met progressieve bijziendheid. Een 13-jarig kind is de afgelopen 2 jaar enorm gegroeid en zijn gezichtsvermogen is sterk achteruit gegaan. Op de leeftijd van 10 jaar was het gezichtsvermogen in beide ogen min 3,0 dioptrie 1. Op 12-jarige leeftijd al min 4,5 dioptrie en op 13-jarige leeftijd al min 6,5 dioptrie. Dit wordt progressieve bijziendheid genoemd als het gezichtsvermogen met meer dan 1 dioptrie per jaar verslechterd. Bijziendheid, bijziendheid, boven zes dioptrieën in wordt hoge bijziendheid genoemd. Er werd een operatie voorgesteld. Scleroplastie is een oogoperatie, met als doel de sclera van het oog te versterken om het proces van progressieve bijziendheid bij kinderen en adolescenten te stabiliseren. Progressieve bijziendheid, het gezichtsvermogen verslechtert met meer dan 1 dioptrie per jaar. Bijziendheid, bijziendheid, boven 6 dioptrieën wordt hoge bijziendheid genoemd. Het gebeurt dat snelle groeizelfdissonantie introduceert en gezondheidsrisico's vergroot. Rekken de botten snel? Botten worden langer, maar als ze niet gevuld zijn met calcium, mineralen, vitamines en eiwitten. Groeit hun massa niet snel genoeg. Het bot verlengen zonder de massa ervan te vergroten, betekent dat het bot brozer wordt. De toename van blessures bij snelgroeiende kinderen is verklaarbaar. Maar het is beter niet uit te leggen, maar te voorkomen. Een voldoende hoeveelheid vitamine D, calcium in de dagelijkse voeding kan het kind beschermen tegen de ernstige gevolgen van verwondingen. We zijn ons er allemaal goed van bewust dat calcium in een vorm moet zijn die ideaal is voor opname. Snelle groei is een factor die de progressie van bijziendheid veroorzaakt. Meestal wordt bijziendheid, bijziendheid, veroorzaakt door een verandering in de vorm van de oogpol, verlenging van de anteropostérieure as, voor een goede doorbloeding. Hoofd- en gezichtsorgaan, de wervelkolom moet gezond zijn. Dit betekent verzadiging van botweefsel met calcium, dat ideaal wordt opgenomen. En de verplichte verzadiging van kraakbeenweefsel met gondroe. De snelle groei van het kind. Reden voor vreugde, kinderen worden groot, het is geweldig. Snelle groei kan problemen veroorzaken. Dit is een factor die het verschijnen en de progressie van bijziendheid veroorzaakt. De snelle groei van buisvormige botten tegen de achtergrond van gebrekkige voeding kan de oorzaak zijn van osteopenie. Met betrekking tot de wervelkolom kan verdunning van botweefsel problemen veroorzaken. Vol van de cervicale wervelkolom is bijvoorbeeld uitputting van de cerebrale bloedstroom mogelijk. Het gezichtsorgaan wordt gevoed door die slagaders die nauw verbonden zijn met de cervicale wervelkolom. Gondroe als integraal onderdeel van kraakbeen. Er zijn geen contra-indicaties om het in te nemen. Voor kinderen en zwangere vrouwen kan en moet het worden gebruikt om kraakbeen en ligamenten te versterken. Gondroe als onderdeel van dergelijke NSP-producten. Gondro NSP Ooit Flex NSP Everflex bevat gondroe, glucosamine en MSM. Hoe is de toevoer van het lichaam van het kind met calcium en vitamine D gerelateerd aan het gezichtsvermogen? Direct en direct aangesloten. De hals is een belangrijke schakel om het gezichtsorgaan van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. De bloedtoevoer naar de hersenen en het gezichtsorgan hangt af van de toestand van de cervicale wervelkolom. Calcium met vitamine D voor gezonde botten. Chondro of Everflex voor ondersteuning van het kraakbeen. Perfecte ogen. Een product voor iedereen. Ingrediënten. Vitamine A, C, E, Zink. Koper, selenium, lutee, zeaxantine. Een mengsel van carotenoïden beta-carotene, alpha-carotene, lutee, lycopene, zeaxantine en cryptoxantine. Kurkumawortelextract. extract. van blauwe bosbessen. Tauarine, quercetine, natriumkoper chlorofiline. Informatie van de NSP website. Perfecte ogen. Deze formule is gebaseerd op de resultaten van het AREDS onderzoek in 2001 en 2006. Uit de eerste studie bleek dat een mix van vitamine C en E, beta-carotene, zink en koper het risico op gevorderde leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, AMT, in 5 jaar tijd met 25% heeft verminderd. Een tweede studie voegde luteïne, zeaxantine en omega-3 vetzuren toe aan het mengsel voor extra voordelen. Onze luteïne in India levert niet GGO zaden aan lokale boeren en zet zich volledig in voor duurzaamheid. Ze werken ook samen met het Shankar Indian Ophthalmological Institute om lokale bewoners gratis oogonderzoeken, brillen en staarbehandelingen aan te bieden, een veel voorkomende oorzaak van blindheid in India. Welke producten lijken op perfect EIs? Zink, chlorofyl, beschermende formule, curcumine? Deze combinatie van stoffen wordt niet herhaald. In elk product van de EU-markt? Een mengsel van carotenoïden, beta-carotene, alpha-carotene, lutee, lycopene, zeaxantine en cryptoxantine. Extract van blauwe bosbessen. taurine, Quercetine. Dit is een unieke combinatie van stoffen die de bloedvaten versterken, het netvlies beschermen en specifiek het gezichtsorgaan ondersteunen. Een ander spectrum van antioxidanten zit in zamboese en grapine met beschermers. Zambroza bevat een unieke samenstelling. Framboosgewoon, druifgewoon, Amerikaanse druif. Bosbessen zijn lang. 10 fruitpoeder, extract van rode druivenschil. Saap-extract en mangosteenvrucht, duindoornextract, duindoorn extract D-resa-vulgaris-extract. extract Groene thee-extract. Appelsap-extract. Graan met beschermers. Bevat een unieke samenstelling. Broccoli-extract, kool, wortel, rode biet, rozemarijn, tomaat, kurkuma. Extract uit de schil van rode druiven. druiven -pit extract Vitamine C. Bioflavonou uit kreepvroet en sinaasappel, hesperedin, pijnboomschorsextract, Pieknogenol. Ze werden gebruikt om de gezondheid van een tiener met progressieve bijziendheid te verbeteren. Perfect E.S. 2 daags 1 capsule bij de maaltijd. Grepine 2 daags 1 tablet bij de maaltijd gedurende 1 maand. Afgewisseld met ambrosa. Zambrosa 1 eetlepel 2 keer per dag bij de maaltijd gedurende 1 maand. Toen begon de maand van het nemen van grepine. Calcium met vitamine D 3 daags 1 tablet. Gontro 2 maal daags 2 capsules, kan worden vervangen door Everflex. Een maand na het begin van het innemen van de NSP-producten. Dosering van Perfect EIS verlaagt naar 1 capsule per dag. Lecithine en omega-3 toegevoegd. Beide producten 2x1 capsule samen. Supercomplex en bifidophilus toegevoegd. Beide producten 1 tablet 1 keer per dag samen. Wat er is gebeurd. De eerste veranderingen verschenen in een week. De hoofdpijn is gestopt. Ze waren bijna altijd, als het kind in een benauwde kamer was, als het zich voorbereidde op toetsen of examens. Ongemerkt verdween de behoefte om overdag te gaan liggen en te rusten. Voor, na schooltijd kwam hij altijd, at en ging liggen om uit te rusten. Er was geen kracht en de druk daalde sterk. Ze merkten dat ze kracht hebben, ze gaan niet liggen om te rusten, ze begonnen er zowel s morgens als s avonds laat levendiger en opgewekter uit te zien. De slaap normaliseerde, werd rustiger, hoewel er niets speciaals van de kalmerende producten van NSP werd gebruikt. Dit is wat er gebeurde met visie. De progressie van bijziendheid is gestopt. Omdat het in beide ogen min 6,5 was, bleef dat zo na 1,5 jaar. De operatie is niet gedaan. Twee jaar later werd het gezichtsvermogen in beide ogen min 5,5. Een oogoperatie is niet nodig. Bijziendheid ontwikkelt zich niet bij een tiener. En het is niet langer hoge bijziendheid. Algemene toestand, duidelijk verbeterd, vermoeidheid volledig verdwenen. Het is niet nodig om overdag te gaan liggen en te rusten, en de werkdruk neemt toe. Hij gaat ermee om, alles is in orde, er is kracht, energie, er is, het is interessant om te studeren. Dezelfde set NSP-producten. Perfecte ijs. Calcium met vitamine D. Gondroe of Everflex. Lecitine, omega-3. Zabroza en grepine wisselen elkaar af. Supercomplex en Bifidophilus. Gebruikt in veel gevallen van progressie van bijziendheid bij kinderen en adolescenten. De zijn zeer bemoedigend. De behoefte aan hulp voor kinderogen is erg groot.